Welkom bij de instructievideo voor het installeren van de Voice4G-app. Je download de Voice4G-app in de App Store. Je kunt inloggen met dezelfde inloggegevens als in freedom.voice.nl. Voice moet je account configureren. Je moet hier je mobiele telefoonnummer invullen. Die van mij is al bekend en daarom al ingevuld. Het telefoonnummer waarmee de Voice4G-app uitbelt, staat hieronder in beeld. Vervolgens druk je op Verder. Om inkomende en uitgaande gesprekken te kunnen voeren met de Voice4G app, moet de Voice4G app gekoppeld worden met een VoIP-account. Omdat er nu nog geen VoIP-account is gekoppeld, krijg ik de vraag om dit te doen. Ik heb een VoIP-account beschikbaar voor de Voice4G app, dus ik kan deze direct koppelen. Wanneer je geen VoIP-account beschikbaar hebt, kun je deze ook direct aanschaffen wanneer je de juiste gebruikersrechten hebt. Ik heb een VoIP-account beschikbaar waardoor ik direct een VoIP-account kan koppelen aan het App-account. Ik kies voor VoIP-account 201. Vervolgens scroll je naar beneden om de instelling op te slaan. De Voice4G-app is nu gekoppeld met VoIP-account 201. Wanneer je drukt op terug, ga je weer naar de Voice4G-app toe. De Voice4G-app wil graag toegang tot je contactenlijst. Ik wil graag vanuit mijn contacten direct uit kunnen bellen met mijn zakelijke telefoonnummer. Dus ik druk op OK. Linksbovenin heb je de menu-toets voor de Voice4G-app. Wanneer je daarop klikt, kun je direct verschillende opties zien. Je hebt bereikbaarheid, statistieken, belplan, instellingen, informatie en uitloggen. Wanneer je op instellingen drukt, zie je met welk VoIP-account de VoiceVG-app is gekoppeld. De wifi-notificatie staat uit, maar deze zou je aan kunnen zetten, zodat je een waarschuwing krijgt wanneer je uitbelt op een wifi-netwerk. Daarnaast zie je je mobiele en je zakelijke telefoonnummer. Je kunt ervoor kiezen om de remote logging aan te zetten. Mocht je in de toekomst problemen ervaren met de Voice 4G app, kunnen wij op basis van de remote login code onderzoeken waar het probleem ligt. De Voice 4G app is nu klaar voor gebruik. Mocht je vragen hebben of er niet uitkomen, dan kun je altijd met ons chatten of mailen. Maar telefonisch zitten we natuurlijk ook voor je klaar.